Laat, ik ben Lach. Gaat er ook aan? Wie ermee? Gaat er mee. Ik ben Sophie, ik ben Tia en ik kom uit Friesland. Ik ben Sanja en ik kom van Den Haag. Ik ben de Jay. Ik ben geboren in Syrië. Ik ben Anna. Joy. Lisa. Vanity. Fado. Ik... Ik ben Kira. Ik ben Wieke. Ik ben Nani. We zijn tien dus jaar, jaar en we komen uit Viering b Ik vind het belangrijk dat meisjes uh, zichzelf mogen kunnen zijn. Ja, dat ze gewoon goed en gezond kunnen leven. Dat ze niet gedwongen worden om iets te doen. Dat iedereen goede kleren heeft. Kinderen moeten kunnen leven zoals ik hier leef. Ik vind eigenlijk dat er ook gewoon... Um mannen en vrouwen burgemeester en president mogen zijn. Want als alleen mannen de baas zijn, gaat het eigenlijk alleen maar over mannen dingen en wat mannen willen. En dan, dan denk je bij jezelf, heb je eigenlijk wel over nagedacht wat vrouwen willen? En vrouwen denken er ook anders over na dan mannen. Ja, ik vind het niet eerlijk, want meisjes hebben gewoon dezelfde rechten als jongens. Want ja, jongens zien er wel anders uit als meisjes, maar dat maakt niks uit. Ik vind het belangrijk dat alle meisjes van de wereld ja, naar school gaan. Want in heel veel plekken, bijvoorbeeld in Afrika, kunnen ze dat niet. Bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben. Of ze gaan een paar jaar en dan moeten ze weer werken en zo. En dat vind ik niet echt leuk. Ik vind het ook graag dat mijn, eh, jongens wel naar school mogen. In sommige landen wel naar school mogen en meisjes niet. Dan denk ik bij mezelf: van, ja, je kan toch ook gewoon meisjes naar school laten gaan. Wat is daar nou mis mee? Eigenlijk besef, besef, moeten de vrouwen en kinderen en meiden beseffen dat ze eigenlijk het wel goed hebben hier in Nederland. Want ze hebben eigenlijk veel meer dan ze denken. Ik denk dat ja, meisjes niet heel vroeg moeten trouwen. Waarom zou je dat doen? Waarom laten ze dat toe? Dus... Dat vind ik ook niet leuk voor de meisjes, want ze maken zelf hun keuzes en op zo'n jonge leeftijd dan vind ik het gewoon niet kunnen. Ik heb bijvoorbeeld mijn nicht, uh, zij is getrouwd, zij is nu al 17, zij heeft twee kinderen en al een man. Dat vind ik wel een beetje ja, raar, vind ik zelf. Ik weet nog eens niet met wie ik ga trouwen en ik heb ook nog geen leuke jongen dus dat komt later allemaal wel. Ik wil ook wel zelf dat ik een gelukkig leven krijg, maar de andere mensen moeten dat ook krijgen. Ik wil later een DJ worden. Mijn nicht is ook DJ en ik vond het heel leuk om dat ook te doen. Dat ik. Uh, ja, wel gewoon hier woon. Nou ja, tenminste in Jubbega. En dat ik dan ja, gewoon werk heb. Ik wil dokter worden en de wereld rondreizen. Dat iedereen op gelijke manier wordt behandeld. En dat er geen plastic tasjes meer bestaan. Dat er eh, robots voor de klas staan. En dat restaurants eh, ook bijna alleen maar robots zijn. Ja, dat er misschien vliegende auto's zijn. En eh, dat er meer rijkdom is. Ik hoop dat ik eh, over 15 jaar een leuk huis heb met een lieve man. En dan wonen we samen. <lacht> Okay. <laughs> nou ja, ik weet het nog niet echt. Ik vind dat alle meisjes gewoon hun dromen kunnen waarmaken en zo.